Hey brabertje, kijk eens. Oo oh, brabertje, sintje, nee, wachtje. O oh, Sintje. Mascha, kijk eens Mascha. Hé. Hey. oh Mascha. Sintje.